Oh. Ik ga er gewoon even bij zitten Goedemorgen iedereen Ik ben echt, zoals je kan zien, best wel gaar <laughs> Ik weet niet waarom, het is nu niet zo erg laat Maar ik heb er even moeite mee vandaag En het is momenteel kwart voor acht Dus echt totaal niet laat Ik weet dat heel veel mensen eerder, eerder opstaan Maar het wil vandaag eventjes niet lukken Anyways, het leek ons leuk om vandaag weer te gaan vloggen, want we hebben een hele volle dag met allemaal leuke dingetjes gepland staan. Allereerst, waarom ik zo vroeg wakker ben. Nogmaals, waarom ik nu al uit bed ben is omdat ik zo meteen naar yoga ga samen met Tara. We hebben gewoon verderop in Utrecht, op de Twijstraat is het, is studio natuurlijk. Daar gaan we lekker yoga hebben we vorige week ook gedaan. En uh, dat beviel heel erg, dus we dachten, nou we gaan deze keer weer terug naar deze locatie. En uh, voordat ik dat doe, moet ik wel eerst even een klein beetje wat gegeten of gedronken hebben. Want anders is het misschien wel heel intens. Dus dat ga ik even snel doen en dan aankleden en op de fiets. Hallo, ik ben aangekomen op de oude gracht. Kijk dan zo mooi het hier is. En ik ga maar even snel oversteken. En ik zag dat Tare al binnen staat, dus uh, it's time to get yoga. Ik heb echt geen idee wat ik nu op te zeggen jongens. Ik ben iets meer wakker, maar nog steeds niet volledig. There we go. Zo, het is weer even later. Ik zei trouwens eerder in de vlog dat het yoga was. Maar het is yogilatis, toch? Yoga-latis. Yoga-latis. Dus het is een combinatie van pilates en yoga. En ik vond hem deze keer echt wel heel zwaar. Ik vond het heel moeilijk om bij te houden. maar. Wel heel chill. ik ben heel zen nu. Ja, inderdaad. Dus we gaan nu heel snel naar huis, eventjes opfrissen. En dan gaan we verder met andere leuke dingen vandaag. Ik zie jullie over een paar minuten waarschijnlijk. Dus, in ieder geval voor jullie is het eigenlijk... Zo, nee. <laughs> so, ik ben inmiddels opgefrist en aangekleed. Dus ik dacht, ik ga jullie even de outfit of de day laten zien. Het was super lekker weer, merkte we me net buiten. Dus ik ga meteen gewoon voor blote benen, blote armen. Dus uh, dit is de outfit voor vandaag. Nou, ik begin even bovenaan. Ik heb hier een leuk kettingje met drie verschillende laagjes. Deze is van Boohoo En zit hier zo'n oogje op, die ik wel heel erg leuk vind. T-shirtje van Iron Maiden. Geen idee wie dat is. Uh, misschien een band. Misschien wel een of ander ijzerbedrijf. Who knows. Uh, ik heb hier een rok. Deze is ook van Boohoo. En ik heb deze zelf even iets korter geknipt, zodat hij hier een beetje zo lekker rafelt. Het was eigenlijk zo'n tal model, dus zeg maar voor hele lange mensen. Dus daarom heb ik er even een stuk af moeten knippen. Hij zit nu echt helemaal perfect. Lekker hoog, maar hij is ook weer niet te kort, zeg maar. En daaronder heb ik mijn Dr. Martens Jadens aangetrokken. Dus dit is de hele look. En ik neem nog even een bombenjasje mee en een rugtasje. En ik denk dat ik ongeveer over een half uurtje door Serena wordt opgehaald. Dus ik ben goed op tijd. Ik ga nog eventjes een koffie maken die ik misschien in zo'n to-go beker kan meenemen. Of nou ja, een half uurtje kan ik het misschien zelf ook wel opdrinken. Want mijn uh, havermelk van vanmorgen, die bleek niet helemaal goed te zijn. Dus ik moet eventjes wat anders maken. Dus ik heb nog niet echt mijn koffie gehad. Maar goed, verder heel veel zin in vandaag. Veel gezelligheid. Weer is lekker, dus... Ik zeg, dikke duim. Oh, een... oh, nou, ze lopen wel door netjes. Hallo, ik zit in de auto met Serena en Tara. Oeh, Oeh. <laughs> En Tara zit erachter. En Serena is er super lief geweest om lunch voor ons te maken. Dus ik heb hier een broodje. En we hebben hier Zelfs een salade met allemaal lekkers erin. Dus super bedankt, Sereen. Alsjeblieft. We zijn nu met z'n drieën onderweg naar Den Haag. We gaan eerst even Sereen helpen met een campagne die zij heeft. Ja. Ja. Ja. ja. En daarna gaan we naar de Tong Tong Fair. Lekker makkelijk! Lekker makkelijk! Makkelijk! Makkelijk! Makkelijk! Zo, we zijn inmiddels aangekomen in Den Haag. En ik sta nu in het pashokje van de TK Maxx. Want ik ging eens Rene helpen om wat uh, ja, jurkje te vinden eigenlijk voor haar samenwerking. Maar ja, nu sta ik in een pashokje met eigen spulletjes. We zagen zoveel leuke dingen. Superleuke jurkjes en ook wat pakken, wat jumpsuits. Dus die ga ik even snel tussendoor ook proberen. Nee, ja, dit is niet echt heel geweldig. Ja, ik weet het, ik weet het niet. Zo, ik sta hier ook in het pashokje en ik heb een aantal dingen aangetrokken. Niet alles zat goed, maar ik vind zelf deze bruine kimono wel heel erg cool. En uh, wat ik hier onderaan heb is een soort van ja, tuinbroekachtig ding, maar dan heel vrouwelijk. Met van die dingetjes hier en dan uh, is de achterkant zo helemaal open. Dus dat is wel heel erg cool met een bandeau eronder. Of misschien gewoon een normaal t-shirt. Dus deze vind ik denk ik wel heel erg cool. Maar ik ben nog niet zeker. He? Voor de rest zijn hele mooie items. Deze vond ik zelf heel erg mooi. Maar met mijn huidskleur was het een beetje te veel match. Maar uh, ga even verder kijken. Oké, okay, dus de Tara vinden dit pak wel heel erg leuk staan. Maar zelf twijfel ik een beetje of ik dit echt zo snel zou dragen. Maar ja... Nou, ik heb besloten om het toch niet te doen, want bij twijfel niet inhalen. Wow, ik kom net deze tas tegen en deze lijkt echt precies op mijn Rebecca Minkoff die ik thuis heb, de Julian backpack. Maar dit is een ander merk, dit is Pizza Jane ofzo. En deze kost maar 20 euro, hij lijkt er echt precies op. Oké, okay, we zijn nu onderweg naar de Veer En uh, hier lopen Larissa en Serena. En ik heb er echt super veel zin in, want we gaan allemaal lekkere dingen eten en drinken en uh, kijken gewoon ontzettend naar uit. Jullie ook? Yeah. De Tong Fair is een Indisch festival in Den Haag. En het is super leuk, je kunt er allemaal dingetjes kopen, je kunt er heel veel eten vooral. En we gingen er altijd heen met onze familie vroeger, dus daarom zijn we zo excited. Ik wil ook Marta Ja, een channel. channel. Yes. De Yum yum. Zo, we zijn er. We krijgen straks een leuke tour hier, hoewel we eigenlijk natuurlijk stiekem al wel weten hoe het eruit ziet hier. Want we kwamen hier eigenlijk op de Passer altijd elk jaar. Uh, maar we zijn nu nog even aan het wachten en we zijn op de plantenafdeling beland natuurlijk. Als echt plantenvrouwtjes. Dus, uh, even rondkijken. Dit ja. is handig om te hebben, als je gaat koken. Dan heb je altijd jeruk per uh, tot je beschikking. Ja, yeah, super chill. Maar zou die zo vers kunnen... Ik heb op zich wel interesse. Ja, meestal kook je gedroogde blaadjes, hè. Maar vers is misschien nog wel wat beter. En ik zag ook een pandanplant net. Deze denk ik. Nee. Ja, Deze. Is dit de pandan? Is dit is een pandanblad. Oeh, dit is een pandanblad. Oeh, dat ruikt zo lekker. Het is het allerlekkerste. Ze noemen dat de Indonesische vanille. Vanille. Ze dat. Ruik je het? Nee, ik ruik niks. <laughs> Doe, Jan. Oeh. Ik was daar heel even één seconde kwijt, maar het uh, is duidelijk waar ze ja. te vinden is. Ik vind het Oké, toen we binnenkwamen, rookten we durian en volgens mij kregen we toen een soort van kortsluiting. Durian is een vrucht en dat stinkt extreem en deze gingen we proeven. Het is een soort van combinatie van brie en banaan. En de smaak is ook anders dan de oh. Ja, dat is waar. De smaak is wel echt lekkerder ja, dan hoe het ruikt. Dat is wel een hele grote lis. Groe happa. <laughs> Vind je het lekker? Ik ben je niet zeker. Ik ben niet vreselijk, uh, maar... Ik heb een noot achter Is het niet mijn favoriet? Ja. Nee. Maar het is, er is hij heeft hele lieve jurkjes gevonden. Dit is toch te leuk. Die is echt heel slecht. Ja, Wat he? ik. Je hebt hier ook kleine blousjes. Maar niet klein genoeg van Marshall. Nee, het is weer nog te groot denk ik, hè? Ja, deze is echt nog veel te groot voor hem. Dit is voor iemand van twee of drie misschien zelfs. Ja. Misschien zelfs vier. Wel erg cute hé. Hey. We zijn hier een beetje op het marktje aan het rondlopen. En uh, kleine shoppings te doen. We proberen ons in te houden. Een beetje. beetje. Eigenlijk niet echt. Nou, we hebben ons totaal niet ingehouden. Dus kijk dat het, het einde voor een shoplog. Ik heb trouwens al iets geshopt En ik ga het even laten zien. Ik heb een saté barbecue gehaald. En Hij is echt super lekker klein. Dus hij past op een balkon. En dan kunnen ze al die stukjes zo hier Heel efficiënt en dan met deze erbij. Een waaier. Ja, nice. Heb je dat gekocht of heb je nog meer gekocht? Alleen dit. Oh, zou ik dat gelijk mee En ik heb een set onderzetters gekocht. Het zit vier stuks en ik ben hier echt zo dol op. Op dit Rotan-achtige rotan vibe. Helemaal leuk. Zitten, want we hebben honger. We kijken er eigenlijk al de hete naar uit. Dus uh, we zijn hier gewoon bij een teentje gaan zitten en hebben saté besteld. Nou, Serena en ik hebben saté gambing, dat is saté gemaakt van schapenvlees. Uh, schaap of geit. schaap of geit en daar is even saté ayam. En dit is dan uh, kleefrijs erbij. En we hebben ook nog chendol besteld. Dus dat komt er zo aan. Slama kakko! Slama -tango. <laughs> hmm en dan hier de ijs channel en dit is een heel lekker drankje met vliebertjes uh, ja het smaakt een beetje naar pandan Er zit kokosmelk in er zit suiker in het recept hebben wij ooit op youtube gezet dus ik zou zeggen ga naar de link in bio voor het recept super lekker we hebben deze lekkere warme cakejes besteld oftewel de cake de... way Okay. Oh, ik heb nou, al we, al al mond. we kennen deze <laughs> nog niet, hè? Dus, nee. Oh, geen cheer. Ja. Een beetje spons cake afdachten. kan makkelijk vasthouden ja, aan het hele gedeelte. Hij is wel ietsje minder luchtig als een spons ja, maar, maar wel lekker. Lekker. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, jongens, ik weet niet of jullie me kunnen horen. Op de achtergrond hoor je een beetje muziek, maar we staan in de indoor. gummy -like Show. Hello. Ik heb leuke shirtjes mogen uitzoeken. En ik heb voor deze gekozen. Oh ja, ja, please. Ik assisteer je wel. Kijk dan! Super leuk. Dank je wel. Een soort tijd om te eten. Larissa heeft. Heel so nice. Yeah. Lekker, omdat het is super zoet is en roze. Moet je je de kleuren zien? Super lekker. En het smaakt een beetje naar rozen en fruit. en Heel tropisch, eigenlijk, vind ik wel. Toch? Ja, en Serena, die heeft ook iets lekkers. Waar is Serena? Oh daar. Ja. Oh, Seren Serena loopt ergens daar. Ze is op zoek naar eten. We gaan straks martabak kopen. Of, uh, we gaan straks martabak kopen. Dat past wat nou zeggen. Wat? En hadden Martenbak kopen om te eten. En hoe ze dat maken is wel heel leuk, laat ons zien. En Serena heeft hier um, stroop, frozen stroop susu stroop, Zo'n mooie kleuren. En stroop susu is een siroop die smaakt een beetje naar rozen. Heel lekker. En hier kan je Martenbak halen. Ik vond het altijd super fascinerend toen ik jong was. Ik vind het wel een hele vette naam en het ziet ook wel allemaal heel erg hip en leuk uit. Tara en Serena hebben hun bol met eten al, dit is S'more. smore. En jij hebt? Babigoling. Babigoling. Kijk, het ziet er wel echt heel erg hip en leuk uit, vind ik zelf. Ik heb bijvoorbeeld ook de crackkip. Ik heb ze nu zelf uh, deze besteld en dat zouden pannenkoekjes zijn met... Uh, ja pandan en lekker zoet, dus ik ben heel erg benieuwd. Verder hebben we ook nog drankjes, koffie, ijstee en een limonade volgens mij. Nou, wat er is, hij heeft besteld jongens. Hoe heet het? Cake Quay <laughs> Surani Pandan. Wat? Ja, nog één keer. <laughs> nog één keer? Yes, ik weet niet meer. Cake Quay van Pandan. Mijn god jongens. Van Padman-Pottenhoek. Ja. Met uh, wat is het eigenlijk? Saus. Oh, okay. Wat? Wat is het? Papa en zijn collega Shors. Dan ga je gewoon staan, ga je gewoon Gezelligheid. En we hebben dan. Lekker. Papa doe je ja. zwaaien. Yeah. We zo. Hallo iedereen. Hallo iedereen. We zijn eventjes aan het improviseren en uh, we hebben jullie even neergezet in een van deze kluisjes. Op Den Haag Centraal. Waar het geluid hopelijk niet al te heftig is. Want we wilden nog even laten zien wat we allemaal hebben gescoord. Want we hebben echt ontzettend veel geshopt op het Tong Fair. Ja. Veel meer dan andere jaren. Ja, dus ik zou zeggen: dit is onze Tongtong Fair Hall. Ja. Die freaking piano. Nou, bij binnenkomst. Ja, echt hè. <laughs> bij binnenkomst kwamen we heel veel plantjes tegen. Dus ik heb een paar eetbare planten meegenomen. Een paar. Hoeveel? Daar? Ik heb vier planten gekocht. Ja pandan, uh, uh, salam, jouw poed, en thijs op Maar ik moet zeggen dat de allemaal is wel fijn waren. Ja, dus. was iets van 5 euro per plantje en dan die thijs op Basilicum was 2,50. En ik kan met alles koken en ik heb er nu al zin in. Dan hebben we ook allebei een bomber, uh, bomber, gehaald. Dus dit is dan het zwarte model in de maat XL genomen en aan de binnenkant is oranje. En hij is dus reversible, dus je kan hem als je wilt binnenste buiten dragen. Ja, en hij heeft een beetje gouden detail zo. Deze was 30 euro. En Larissa heeft dan eentje met een rode print en een zwart-witte print. En ik oranje, en zwart en bruin. Dus die vinden we echt heel erg cool. We gaan nu de straten weer op. Ja, de straat. Swag hier van die manden um, voor als ik weer buiten ga eten of binnen en dan gooi ik altijd alle ramen open dan komen Er komen vet veel vliegen bij mij binnen. Dus uh, deze dingen zijn dan heel erg handig. Ik heb drie maten. Ja, ik hou hem wel even vast. Dan kan je het laten zien. Oeh, dan kan je eten eronder doen en dan komt er geen vliegje op. En dat staat echt serieus ook nog steeds gewoon heel erg leuk. Leuk, hè? Ja. En dit zijn dus drie maten voor 15 euro. Dan hebben we ook nog een hele hoop snacks. Dus natuurlijk sowieso spekkel. En we hebben Darakudo. Uh, hoe heet het? Klepon? Klepon. Dat zijn panhandballetjes met kokos. Ja, mocht je nou het klepon zelf willen maken, ik heb er een keer een video over gefilmd. Heel lang geleden wel. En ik zal even het linkje in de beschrijving zetten of in dit i als je die zou willen kijken. Maar ook altijd wel heel erg chill om gewoon een bakje te kopen voor thuis. Deze? Deze ja. is de ris. Dit is een soort van lepelhouder, maar ik ben er van plan om er mijn make-up kwasten in te doen. Dus dit vind ik wel echt heel leuk. Ja, ik vind hem heel cool. Um, deze was 5 euro uit mijn hoofd. Kijk, een zakje Indomie. Nou, voor de Indomie lovers. Jullie kennen dit wel. En ik zag dit zakje met chips. Ik dacht, het leek me lekker. Maar... En we hebben ook nog twee laagjes gehaald. En dit is dus... Ja, wat, ja, hoe moet ik dit uitleggen? Een soort van pudding-achtig. Jelly. Jelly iets. En het is gewoon heel, Goeie heel erg lekker. goede uitleg. Ja, ik weet niet waar het naar smaakt eigenlijk. Ja, een beetje zoetig. Beetje maar goed, de textuur echt super lekker. Ja. Nou, we hopen dat jullie het gezellig vonden om deze vlog van ons te zien. En zo ja, geef hem een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal als je nog geen abonnee bent. En zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.